Ben. Hoi. Hey, jij kent het woord verbindingen. Ja. Oké, okay, wat is uh, ik heb hier... Vertel me eerst even wat, wat is verbinding. Dat is um, als je aan elkaar een contact wil zoeken. En dat is ook um, ja, um, als je iemand niet vaak hebt gezien, dan wil je heel graag contact met iemand hebben. Super, wat mooi. Hé, hey, en ik geef jou even dit viltje. Achter op het viltje zie je een ruimte. Wil jij het eerste woord waar je aan denkt als je aan verbinding denkt? Het eerste wat in je opkomt. Verbinding en dan wat, welk woord komt in je op? Vrienden. Vrienden. Wat komt er bij jou op? Familie. Familie. Schrijf me? me op. Schrijf me op. Hij is wel Coolio. Wil je hem even voor je houden? Even dichtbij. Familie. Super. Hé, hey, en uh, als jij denkt aan uh, verbinding en familie in de wijk. Of verbinding in de wijk. Wat denk je dat ik daarmee bedoel? Vrienden die bij jou uh, die, uh, die, uh, die, uh, steunen. Die jou uh, die, uh, misschien uh, steunen, ja. Anything else Roan? Nog uh, iets anders? Vrienden die je steunen. En? Ik weet niet. Mama moet hem niet steunen.